Er is een vraag binnengekomen. Een heel bijzondere vraag trouwens via een chat. Maar ja, dit terzijde. De vraag is of dit een brug met beperkingen in de hoogte van 3,9 meter en de aslas 4,1 ton. Hoe dat te taggen valt. Ja, dat is een goede vraag. Stel nou voor dat de vraag vaker voorkomt dat je wil weten of iets wilt wil, wil doen en wilt wil achterhalen wat er aan de hand is of hoe moet ik iets tekenen. dat kan altijd op, de, op het forum. Maar stel nou voor je wilt meer in de algemeenheid houden, dan zou je kunnen kiezen eh, dat je een opmerking bij de kaart plaatst. Hier eh, staat aan de rechterzijde opmerking bij kaart maken. Eh, eh, je positioneert hem op de plek waar je hem wil hebben. En hier zet je op een gegeven moment de, de tekst neer van de, de vraagstelling die je wilt hebben. In, ja, nou, ik doe het op dit moment even niet voor, maar hier zou je dan de vraag kunnen stellen en een opmerking toevoegen. Dan kan iedereen die hem wil zien, kan die uh, het probleem oplossen. Samen met jou of individueel of van een zijde, maar dat het in ieder geval opgelost gaat worden. Nogmaals, je mag me uh, persoonlijk mailen, maar je zou ook het uh, forum uh, goed kunnen gebruiken om betekningsvragen zeker in de, in de beginsituaties uh, voor te leggen. Dat te zijn. We gaan deze uh, vraag gaan we, uh, behandelen door uh, uh, de data te downloaden van dit gebiedje. Dat doe ik, uh, ik heb hem ingesteld dat automatisch mijn uh, afstandsbediening uh, Jasm raadpleegt. Als er vragen over zijn, wil ik het best wel uitleggen. Maar ja, ik ga er even vanuit dat, dat je gaat lukken om mee te stellen eventueel. Je drukt op bewerken. Dan zegt hij dat het mislukt is. Ja, ik weet dat het niet mislukt is, maar dat het gewoon goed gegaan is. En dat hij inmiddels in Jasm gewoon even ingeladen. Dit gedeelte heeft ingeladen. Dit is de brug. Bridge, yes. Highway, catchery. Layer, 1. Maximum speed, is 30. En neem eens kampioen weg. Het is een straat, dus hij heeft ook in dit geval een naam. De brugnaam zou ook nog toe kunnen, gevoegd kunnen worden, maar dat is ook een detail. Ik wil niet te ver afwijken van uh, de vraagstelling. Uh, de vraagstelling is hoe je uh, uh, de, de, de, breedte, uh, sorry, de hoogte en het gewicht kunt uh, aanvullen. Uh, je zou kunnen kiezen door, uh, uh, via de, de, de helpfunctie. F1 te drukken op bridge. Dan krijg je de meest gangbare tagging van bridge voor je neus. En dit zal niet de eerste keer zijn dat, uh, dat uh, op een brug uh, een hoogte ingevuld moet worden. Ja, meestal wordt de weg uh, wordt de hoogte ingevuld. Maar we zaten ook op de weg zoals we net zagen. Het is de highway. Dus er zit toevallig ook een stukje brug. Is Dit Dit stukje is en brug en highway. En zouden we kunnen kiezen. Even kijken of die hierbij staat. Dus in ieder geval max height, max weight. Nou, daar hebben we de, de, het maximale gewicht al, dan doen we die eerst. Max weight, max weight is, uh, wat had uh, 3,9 ton geloof ik op het gezicht werd. En gaan we straks aanpassen, als is niet zo En Max height is uh, uh, 4,1 uh, uh, meter. Even kijken of die ook in die tekst staat. Max height, max weight, max load, max lie Nee, ik ken het niet. Max ax li load. No. Max ax eerste load, eerste as, ik zou het niet weten wat het betekent. Max lengte, de lengte van de voertuigen. Max Height, daar hebben we de Height. Dus Max Height is 4,1. Ik denk dat hier in eerste instantie de, de vraag al niet beantwoord is, maar ik wil eigenlijk een stukje toelichting nog geven. Dus, via rechtermuisknop kun je F1 of rechtstreeks F1 drukken. Dan kom je bij de help van Bridge in de wiki. De wiki is uh, opgebouwd in, uh, in heel veel uh, hoofdstukken. Maar je kunt ook rechtstreeks, dus via Yossom, kun je naar Brits toe, zodat je eigenlijk een stukje beperking hebt waar je gaat zoeken. En als je geluk hebt, staat hier het Nederlands tussen. In dit geval niet, maar de meeste Nederlanders kunnen wel Engels en Duits. Dus dat staat er meestal wel tussen. En je hebt ook uh, onderwerpen waar echt wel uh, vertaald is. Maar als je de zin hebt, mag je uh, als vertaler aanmelden. Ik heb er niet zoveel zin in. Uh, daar gaan we een stukje verder op kijken. Uh, ik heb uh, de, uh, de ingevlogen beelden van uh, slagbomen en peters bijgepakt. Ik heb ook het stukje al gedownload. Ik zal in dit geval even de... Ik ja, betrapt me steeds dat ik alles even snel wil doen. Ja dat wil ik niet, maar ja, dit is mijn taalgebruik. Het is dus, uh, ja, per ongeluk, uh, zal ik maar zeggen. Uh, we gaan eens even kijken of ik eh, in kan zoomen op een verantwoorde manier. Ik kan hier niet direct nog wat zien. Ik zie dat er wat borden staan, maar ik kan niet lezen wat erop staat. Hmm. Hier ook niet. Nee, ik kan niet echt bepalen wat de tekst moet zijn, wat erop staat. Maar we hebben in ieder geval wel een indruk dat de maximum hoogte bepaald is. Uh, ja, anders rijdt die hele brug aan de en dat is ook niet de bedoeling. Dus vandaar dat er een maximum hoogte op ingesteld staat dat die brug en vandaar dat ook borden aanwezig zullen zijn. Ik heb toch maar even Street View, we mogen het niet als bron gebruiken, maar ik gebruik eerst een andere bron. Ik gebruik eerst deze bron. Deze bron is recentelijk ontwikkeld door Smooth Fits. heeft een, een, een, een tool gemaakt waar alle verkeersborden die recentelijk vrijgegeven zijn voor publiek en OpenStreetMap, die zijn gekoppeld aan een kaart, zodat je overal waar je inzoomt informatie kunt krijgen van waar de verkeersborden staan. En dat is wel heel, heel, heel interessant. Uh, zo zie je hier ook dat er restricties zijn op aslasten en uh, in ieder geval borden met verbodsborden, laten we dan zo uh, uitdrukken. En als ik erop ga staan, dan zie je hier op een gegeven moment uh, dat ik details kan bekijken. En dan zie je dus, uh, net hadden we een plaatje waar geen 3,9 en 4,1 stond. Ik zal het even nog laten zien. Uh, hier staat, uh, als ik goed kijk, moet lees, dan zie ik hier 4,6 of zo, 4,8. En 3,1 meter hoogte. Dus ik denk, nou, hoe kan dat nou? Die bodden is recentelijk vrijgegeven. En de data klopt niet. Nou, als je erop klikt, dan kun je dus details bekijken. En dan zie je dus 3,9 meter hoogte en 4,1 ton. En dat is hetgene wat wij ook gezien hadden. En de laatste keer dat die uh, ja, gecontroleerd is geweest, uh, 6 juni geweest, toen is hij uh, erop gezet door uh, vermoedelijk uh, verkeerde waterstaat of de gemeente ik weet niet wie er verantwoordelijk voor is uh, persoonlijk ja nou dat is in ieder geval uh, de borden uh, even kijken of ik op dit bord misschien nog meer kan zien zullen niet zo dezelfde borden zijn ja inderdaad hier denk ik ook. Ja, inderdaad. Dat ging om deze bad. Uh, je kunt hier, als, als je nog meer wil weten, hier staat een fietspad. Uh, dat zou je kunnen betekenen: een onverplicht fietspad moet ik zeggen. Dus uh, het badje klopt, met scheen, staat hier niet bij, jammer. Ja, een onverplicht fietspad. Uh, en een verbodsbord. ik weet niet wat het voor verbodsbord is. Je mag er niet inrijden vanuit de fietserskant denk ik. Tenminste, hij daar bij de fietserskant getekend, dus kan ook, ja, weet ik ook niet. Misschien, oh nee, verkeer uh, gemotoriseerd verkeer mag niet op het fietspad komen, denk ik. Ja. Nou ja, we gaan een verkeersregel niet uitleggen hier, dat uh, is ook niet relevant. De vraagsteller stelt de vraag van hoe trek ik, tek ik uh, maximum hoogte en tag ik maximum gewicht nou, dus met deze twee taggings is dat opgelost wel even opletten dat je wel een punt gebruikt als separator als een comma scheiding of als scheidingsteken en geen komma wat wij gewend zijn uh, het is de engelse schrijfwijze en dit is 3.9 en 4.1 uh, ook dat kun je in, de, in de, de wiki normaal gesproken teruglezen als je hier kijkt en dan zegt hij op een gegeven moment dat er drie punten achter is. Please note that the dot is a decimal uh, separator. Dus de punt is de uh, decimale afscheiding. Ik hoop dat het uh, ja, zo goed uitgelegd is. Mocht je vragen hebben, laat het gerust weten. Dan uh, zie je vanzelf erbij komen. Ik ga hem nu uploaden. Ik zeg uh, vragen... Nee, ik doe het uh, niet uploaden. Ik laat het aan jullie over. Ik uh, doe het niet uploaden. Ik laat het aan jullie over dat jullie het aanpassen. Bedankt voor het kijken. Tot ziens.